Ja, het is hier nu momenteel nog een beetje leeg, maar straks begint hier de, uh, de Gentse feestenparade van 2014. Hallo meneer, wordt het een goede Gentse feesten volgens u. Laat alle horen en zal het altijd goed worden op een Gentse feesten. Hebben jullie niet te koud? Zitten jullie daar niet met te veel op? Het is precies goed zo! Goed. Oh ja, ja, hele trieste en gebloed. weegt weertijds waar? Eh, uh, betrekkelijk, ja. Je bent wel een schone zinweermin. Dank u! Ja, een mooie BH. Misschien kast. Maai, dat is wel een zieke oldtimer, hè? Ja. Van 53. Volg mij interessant hè. Had jij kans om de Miss België te worden? De nieuwe Miss België? Nee, nee, nee, nee. We doen gewoon mee aan Miss Gent. Hoeveel jaar zijn jullie al geweest? Eh, uh, denk 6. Ah, maar dat is al de moeite, ja. Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt, brengt je, je overal. Ah, maar dat is interessant hè. <lacht> maar dat ziet er een coole spuit Dat ah. ja, ziet er een beetje Ah, dag Hitler hoe is het?